Zo, oefening. Puffjes naar de overkant. Puffoefening. oefening. De eerste keer zal je gevraagd worden om 25 keer de bal naar de overkant te stoten. Ik heb het hier opgesteld voor 4 personen. Dat kan ook voor 1 of voor 2. Misschien kan je zelfs wel meer. Maar goed, 4 personen. Ik begin daar. Deze keer ongeveer 25 keer. Ja, ik heb wel van met alle respect. de titel Heel, ik onlike player. 16. Ik ga straks weer wat suggesties binnenkomen wat we daar zeker moeten draaien. de dus Jij ging gewoon lekker met een soort Lekker weer. 30. Oh, Die beheersing, die spieren, die hebben een eigen, een eigen agenda, zou ik maar 1, 2, 3, 43. Nou, netjes. Nou, dan kan je er allerlei wedstrijdvormen aan gaan hangen. Hoe lang duur je er overal 25 keer naar de overkant? Of hoeveel kan je er binnen 1 minuut? Samen? Of? per persoon variatie is heel belangrijk in deze Dank u.